Vandaag gaat het gebeuren, vandaag komt er iets wat ik eigenlijk ja, een jaar of acht geleden al wilde bestellen Alleen toen had ik geen geld, dus toen kon ik het niet kopen uh, En nu heb ik het eigenlijk twee à drie maanden geleden besteld En het is er nu eindelijk Dus ik ga jullie zo laten zien wat het is Het tweede ding wat we gaan doen is even deze tas vullen Voor zover dat dan niet is gedaan Met gereedschap want er komt nog een tweede ding in de lood. Dat wordt, uh, ja, dat wordt echt ziek. Dat moet ik even ophangen. Dat gaan we vandaag doen. Maar um, ja, voordat ik daar meer over ga vertellen. Laat ik het jullie gewoon, uh, gewoon zien. We gaan lekker beginnen vandaag. Met Raymond. Ja. Ja, maar dat, dat, ja, dat is mijn werk. Zwaartillen, dus ja. <laughs> Hoe laat ben je er? Nee, hoe laat? Als je naar beneden loopt, dan staat hij bij je lijkt in de magazijn. Oh, zo is gebeurd? Ja, ik heb hem geleverd. Oh, kijk, okay. je helemaal fantastisch ben je. Dat is niet te vaak tellen, niet te vaak kijk aan je rug hè? Ja, nee, ik let op mijn rug, ik let op mijn rug. Ja, ja is goed he. Yo, mazzel. Hoi. Hey. Het is officieel. Het is er. We gaan lekker het uh, gereedschap, camera, uh, shit meenemen en dan gaan we. Ja. Kijk eens, post. Post. Hij zegt, jongen, Hij een altijd als ik hem wel als in tillen zegt. Ja, hij belde nog. Hij belde nog. Maar ja, het dat even voor ik kop mee. Oh jee. Dat is of geen goede bestelling of ik heb een bestelfoutje gemaakt. Oké, okay, het volgende probleem doet zich dus voort. Ik heb net wat besteld. Het is niet compleet, helaas. Uh, daar baal ik weer van, natuurlijk. Nu heb ik dus de keuze: ga ik alles twee verdiepingen omhoog tillen? We hebben een lift. Ga ik alles twee verdiepingen omhoog tillen? Met de kans dat ze zeggen: uh, "Raymond, alles moet weer terug. Uh, want het is niet compleet. Dus ik dacht, ik bel ze even. Weet je wat? We gaan lekker lopen. fuck you. Nu weet je wel wat het is, toch? We gaan eerst, we gaan ze zo uitpakken. We gaan eerst even wat aan die muur daar doen. Oké, okay, ik heb even zitten denken. Er komt iets heel groots. Zo groot als twee, twee platen. Zo groot. Maar als ik het op die muur doe, dan zit het een beetje achter mijn rek en mijn op. Terwijl, als ik het op die muur daar ergens doe, dan is het misschien wat beter. Dan zie je het wat beter. We gaan eerst even spullen halen. Het eerste wat we nodig hebben zijn twee houten platen. Twee, twee. Bt. Nu moet ik natuurlijk nog een hele compilatie gaan maken. Akkutolletje erbij, soefje erbij. Eh, waterpasje opmeten. Of... Kijk, Bt, platen hangen, snel geregeld. Nu gaan we even uitleggen hoe en wat. Oké, okay, dit zijn twee MDF-platen. Dit zijn twee MDF-platen van 6 mm. Uh, complete wanhoogte, dus 2,50 meter bij 2,50 ongeveer. Waar denken jullie dat dit voor is? Ik ben heel benieuwd. Laat even een reactie achter in de comments. En dan komen we de volgende vlog, ga ik daarop terugkomen. We gaan nu eerst even terug naar die zooi daar. Wie je toch gelukkig van, of niet? En weet je waar ik nog gelukkiger van zou worden? Als er gewoon een rek bij zat. Ze die gewoon niet hadden vergeten, hadden ze nu allemaal netjes op een rijtje kunnen staan. Maar ja. Ik heb een set tot en met 30 kilo besteld, want ja, wie drukt er hier nou 30 kilo per hand? Oké, okay, welke leden drukken er hier nou 30 kilo op handen? Dat zijn niet zo gigantisch veel en daar heb ik twee oplossingen nog voor. Uh, nummer 1 is dat ik gewoon normale dumbbells heb die je op kan laden en nummer 2 is dat ik in de ruimte hier tegenover nog een hele set heb staan tot en met 40 kilo. Het voordeel aan deze set is dat er tegenover mij nog een winkel zit uh, en dat deze van rubber zijn. Die andere zijn van staal en dat maakt best wel een lawaai. Deze zijn lekker van rubber, kunnen ook stuiten op rubber. En dat is wel echt ideaal en dat is eigenlijk de reden dat ik voor deze set heb gekozen. Ik hoop dat ik jullie bij de volgende vlog zie, want dan kunnen we die muur daar af gaan maken. En als je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan en tot de volgende vlog.